Fucker. Yeah. Sbes, welkom bij deze nieuwe video, man. Jullie hebben gezien aan dit tijd alleen. Kanalen beoordelen! We praten hier niet veel? Mooi, boys. Jullie hebben heel veel lang ongevraagd. Doe kanalen beoordelen, doe kanalen beoordelen. We zijn weer back met deze serie. Dus begin even te liken, te abonneren. Want ja, als je dat niet doet, kom je niet erin, snap je? En je weet toch? Er zijn fucking veel mensen die commentaar geven dat ik dat doe. Pak jullie hier voor jullie moeders. Hier, ik pak meer dan jou, hè, neef. Dus kom niet praten. En voor al die YouTubers het ook proberen. En ja, en ze pakken geen views en dan beginnen ze mij te haten. Ik zeg altijd: als je haters hebt, draai je. Zoals Slijp ook zegt. Heb je geen haters, ja, dan draai je nog niet. Mooi! We praten niet veel, boys. Begin even te liken te abonneren. Misschien zit je in deze serie, misschien niet. Maar als je niet in deze serie zit, misschien de volgende keer. Maar blijf liken, abonneren, commenten, man. Dat is de belangrijkste, man. Jatso! in my home And I don't go to no parties, baby, so don't send to my phone. Ja toch boys, we zijn bij het kanaal EMEO full Game 03. Nou, voor de mensen we zijn bij hem, je weet toch, is het best wel een Engelse naam. Je weet toch mooi, het is een Engelse naam, ik ben niet zo goed in Engels. mooi Ik heb op deze guy nog een paar van gisteren volgens mij of drie uur geleden dat ik op hem gereageerd zoals je ziet. Je weet toch, je moet een beetje motivatie mensen geven. Ik zie dat hij wel meer van die, wat ga ik zeggen, van die enemies maakt. Dat is ook wel leuk, snap je? Iedereen houdt van elke content. Bijvoorbeeld ik al van GTA, de ander houdt van enemies, de ander houdt van, je weet, elke serie. Deze man is echt al een tijdje op mij geabonneerd. Dus daarom ben ik hem ook eerst aan het beoordelen. Ik zeg je eerlijk, 3520 abonnees is wel veel. Ga eerlijk zijn, bro. Is wel safai. Het is niet veel, maar ook niet weinig. Het is gewoon je weet toch? Shorts. Ik zet hij heel veel shorts maakt. Eit uit, uit, goed, goed. Ik pakt ook wel veel views, ik zie zo, 450, 400, uh, bijna 2k, zo, dus ja, doet het goed. En veel mensen zeggen allemaal, je bent te positief, bro, ik moet mijn kijkers motiveren, snap je? Ik moet jullie goed motiveren, dat jullie ook deze series blijven leuk vinden, snap je? Want ik, mijn doel is om mensen te motiveren, veel mensen weten dat. Man, ik wist niet dat je wel heel veel views pakt, eigenlijk eerlijk gezegd, ja, 200, 300, dat is wel veel. En in deze video gaat het nog wel goed, twee maanden geleden, alleen, hier, deze twee video's heb ik niet goed gedaan, maar voor de rest, ik wel veel uh, views aantal maanden geleden, 300, 400, maar, dan gaan we even naar info, info is ook gewoon, oh, perfect, 16 jaar, dus je bent dan ook één jaar ouder dan mij, Het zijn maar Engelse dingen die ik niet allemaal ga begrijpen, ik zie dat je TikTok, Roblox, ah, je bent een girl, oké, okay, ja toch, is er nog een vrouwelijke kijkers, je weet, toch, praat er niet veel, kanalen niks, community, plaats elke maand dus ik doe ja ik heb een jaar niks geplaatst dus over mij gaan we niet eens praten ik zou wel echt playlisten maken want het is wel benadrukt want ik weet de mensen wat voor onderwerpen je allemaal maakt bijvoorbeeld als jij over enemies maakt onderwerpen ik weet niet of dit enemies eerlijk zijn maar als we zo kijken is het meer ja over eigenlijk over denk ik jouw eigen logo maar het is wel leuk gemaakt je weet toch en uh, ja je hebt een like al je hebt mijn nee uh, Vergeet om te abonneren, dus dat gaan we ook even doen. Je weet toch, we zijn op gunnings deze dagen. Dus dit kanaal krijgt gewoon een 10 op 8. Gewoon waarom. Deze, kan, deze, deze girl zo lang op mij geabonneerd is. Snap je? Rosien van de buurt is ook weer back. We gaan nu naar kanaal 4. Ja, toch. Boys, we zijn bij kanaal 4. Koning Boy Gamer of koning. Gamerboy, ja, toch? En is naar jou, bro, Strider. Je weet toch? Laat naar aan allemaal kijkers. Moim is dus ook een van mijn trouwe kijkers. Ik heb net onze livestream geregeld. Ik heb wel een weer... alleen Oei, hij is ook een gekke livestream neergezet. Je weet toch? Hij heeft wel een gekke livestream gezet. Je weet toch? Praat er niet veel? Gaan we zien of hij het maar gaat abonneren? Het is ding van wel, bro. Stra ja, zie je, zie je, zie je. Gewoon op twee kanalen. Op mijn ho tweede kanalen op Anomol. En zo naar jou, Dan word je ook sowieso beoordeeld. Moim. Je moet wel echt wel meer info voor je eigen vertellen, Allee, vertel wie je bent, hoe oud je bent, waar kunnen mensen jou contacteren, dan buiten YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, je weet toch, community, ik denk dat je, alleen community had je eerst toch 1000 abonnees voor nodig, nu kan je dat opeens, elke kanaal, mooi, gekke regel YouTube, je weet toch, ook veranderd, dus iedereen kan nu een community plaatsen, eerst was dat voor 1000 abonnees, nu kan dat opeens, Playlisten, je zal wel playlisten alleen niet van je muziek, alleen, die je leuk vindt, maar ik zal wel playlists van je livestream, livestream, GTA, GTA, GTA livestream, ja, zo apart eigenlijk, snap je wat ik bedoel, shorts, ja, pakken ook wel veel views, 1k, niet alles, niet alles pakt views, maar, het is wel af, bro, je mag zeggen wat je wilt, ik zeg altijd, wees dankbaar jongens, veel mensen zijn deze dagen niet dankbaar, volgens mij zei hij, dankjewel voor, de abonnees, ja toch, je verdient het ook gewoon, even snel nog liken, Zelfs snel nou liken. Mooi, maar als ik dit kanaal een cijfer mocht geven. Dat is gewoon een trouwe kijker van mij. En dan nog heel gereageerd. Dan geef ik hem gewoon een 10 op 9. Omdat dit nog geabonneerd is. Daarom hè bro, Daarom. Je weet toch. Ik zou wel iets aan je banner doen. Dat wel bro. Ik zou wel iets meer over jouw kleur van jouw kanaal. Rood. Iets in die richting. Rood. Niet zo deze poepkleur bro. Ik zeg je eerlijk man. Je weet toch. aan jou. Koning Gameboy. En uh, bedankt voor jouw support. Je weet toch. En we gaan nu naar kanaal 3. toch? Boys, we zijn bij kanaal Brick bro. Je weet toch, is ze naar hem? We zijn bij hem net. Je weet toch, als je zo ziet. En uh, ja, zoals je zo ziet, je weet toch. Ik heb bij hem uh, nog laatst een maand geleden Ik ben gereageerd, We gaan even kijken wat deze video voor is. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Holla laugh, man. Je weet toch, al even snel reageren. Je weet wat dit duimpje, je weet toch, je bent like al binnenstrijder. Je weet toch, gewoon een... <laughs> oh dan wel, je weet toch. Ik zit hier wel meer Lego-videos maken en zo, Ze dus maken allemaal kleine soldiers uit de buurt. Je weet toch, SLRM ook. Even zien uh, wat zijn info is. Je maakt wel enos, bro. Ik kan dit enos niet lezen. You comment, yo, fuck that, jongen. ik ga dat niet eens lezen, jongen. Community, heeft hij ook niks. Playlisten moet je wel iets maken, bro, principe, en video's. Is ook wel Sava, je weet toch, dus uh... Ja man, dit kanaal geef ik gewoon... Mm -hmm. Want als je een strijder bent, krijg je van mij een pin op zes. Sava. Waarom? Ik zit niet echt bezig met mijn YouTube, maar gewoon af en toe post je iets, af en toe niet, dus... Je neemt het niet serieus, maar... Kom op bro, je moet ook doorgaan. Als ik, als ik ben doorgaan, moet je ook doorgaan, dus... Je weet toch? Het is gewoon eigenlijk gewoon een kanaal die gewoon voor de plezier is gemaakt. Dus uh, ja. Dat zijn allemaal fancy. fans, zien, je weet toch? We gaan nu naar kanaal 2. En uh, ja man, ja toch? We zijn vlogger Gerrit van de Puttenhoek, of ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, je weet toch, SNR Gerrit, je weet, Gerrit van de Put, yes. je weet toch, ik zie dat hij wel veel uh, vlogs maakt, je weet toch, lekker pensioen, lekker vlogs maken, je weet toch, Gerrit, SNR Jastrader, je weet toch, lekker weer een vlogje gemaakt, je ziet hem ook gewoon lekker die vlog maken, yes toch, en de kerst denk ik, Allee, ik vind geen kerst maar, uh, ik zeg je eerlijk, ik ben niet van kerst, want kerst is Haram Iets Islam, maar dit vind ik gewoon, je weet toch, mooi, dus, uh, we gaan even zeggen, leuke vlog, weet toch, leuke vlog, nee, we gaan naar Groenies Boys, we vlog, ja toch man, je weet toch, SNR Gerrit, Je een lekkere duimpje, je weet toch, man, je hebt het goed gedaan, Gerrit, je weet toch, je bent een, oude, een trouwkijker van mij, je weet toch, je reageert heel vaak. Livestreams heb je ooit gedaan, denk ik 7 maanden geleden, info moet je wel iets vertellen Gerrit, je weet toch, maar ik zie dat je wel Instagram hebt en zo, dus dat is wel goed dat je actief bent op die uh, show shows, je weet toch, dus uh, Gerrit moet je een, een goede kijken van mij, ben 10 op 7, man. waarom, je wordt gewoon een rustige guy, geniet van zijn pensioen, van zijn leven, dus uh, blijf zeker zo doorgaan met je content, en uh, ja maar we gaan naar kanaal 1 of 2, ik weet niet meer, we gaan naar het laatste kanaal denk ik, ja, ja toch. Ja, toch? Je ja, toch. Ja, toch? Zijn kanaal 1 keer Peer game is zo naar jouw broeder. Voor de mensen die ik mijn bril uitgelaten, want we zijn gewoon bij de laatste aangekomen. Wat ik grappig vind aan deze banner: Peer Fortnite. Peer die game. Peer Roblox. Peer. Nu is het klaar, bro. Ik zie dat je wel heel veel. Nou, een maand geleden een video had gemaakt, één jaar geleden. Dus je bent eigenlijk niet heel actief meer. Zoals ik zie. Maar uh, als we even naar de info gaan, hoi ik ben Finder en abonneer op mijn kanaal. Ik maak zelf over gaming game, een Fortnite, Roblox, Minecraft en nog veel meer. M abonneer en doei. Ja. Deze man ja. denkt... Ja. Deze man denkt abonneren en doei. Oh jee, jee ik ben zo op deze guy al lang geabonneerd. Je weet Mooi. Ja, is de eerste video. De eerste slechte... Uh, wacht de eerste echte video. Ik weet toch, ik had op een video gereageerd, een paar maanden geleden. En uh, ja, bro, ik plaats niet heel veel shorts. Kijk, kijk, kijk. Dit is, dit is goed, bro. Een playlist. Dat, dat moet je wel maken. We hebben allemaal playlists van shorts. Playlists van dat spel. Wie wil dat spel? Een Clash of Clans. Of uh, Brawl Star, Ook een playlist van maken Ja, bro. En dan uh, zeg ik je, blijf meer video's maken. En kom bij veel mensen. Tips moeten veel andere mensen ook. en uh, Ja, man, dan ga je ook groot worden zeg Voor de mensen, bedankt voor allemaal te kijken naar het kanaal beoordeel deel 7. Als jullie in de volgende serie ook willen inzitten, volg alle stappen. Like, abonneer en reageer. Gedaan. En dan kom je automatisch erin. Dus uh, voor de mensen, bedankt voor allemaal te kijken. Vergeet niet te like, te abonneren, want allemaal is vandaag moe. Want vandaag heeft Marokko gewonnen. Je ziet die vlag hier. Ik weet niet hoe je dat ziet. Je weet je toch. Marokko! die. Praat er niet veel. Je weet je toch. het zijn allemaal fans. En uh, ja man. Ja toch? Ja toch? Ja toch. Ja toch.